Hamburgers? Nee. Nee, die hebben we niet. Ik ben vandaag bij de McDonald's. En dit keer niet om 100 hamburgers in mijn mond te proppen, maar omdat ik een dagje aan het werk ga. Samen met Kees. Nou, dat ik hier vandaag in de McDonald's mag werken, is een soort kinderdroom die uitkomt. Hoe lang werk jij hier al? Uh, dit is uh, mijn 18e jaren. Echt wel 18 jaar. Ja. Jij bent hier eerste assistent manager. Maar wat houdt dat nou precies in in een McDonald's? Ik uh, houd me bezig met de dagelijkse uh, zaken. Dus uh, het personeel, het voorraad. Eigenlijk alles. Eigenlijk alles. alles. Helemaal goed. En ik ben natuurlijk heel benieuwd wat ik hier als eerste ga doen. Uh, het lijkt me leuk om uh, samen te beginnen in de keuken. En kom ik dan eindelijk achter het geheim van de Big Mac's house? Misschien. Wie weet. <laughs> en aan het einde van de dag ga je zelf een compleet menu maken. Laten we beginnen. Dat gaan we doen? Je wil beginnen. Top! Oké, okay, dan zijn we in de keuken. Ja. Het is onze dresstafel, zoals wij die noemen. Het is warm. Het is inderdaad warm. Nou, we gaan beginnen met de, met de HB. De HB. Uh, de hamburger. Oh, dat is de vakterm ja. voor hamburger. We beginnen met een uh, broodje. Met een broodje. Het de ene deel gaat hierin, het de andere deel gaat daarin. Hé, hey, ik zie dat die ijsbergsla moet binnen twee uur opgebruikt zijn. Ja, zodra het uit de koeling komt, heeft het een beperkte. Heb ik echt een gemakkelijkheid gezien. Ja. Super versie. Er gaat een shot bossen En een shot ketchup. Uitjes. En dan plaatsen we het, het vlees erop. En dan is hij uh, klaar. Zo snel kan het gaan. zou het daar een nee, pas goed nee. eten. Nummer 39. Krijg je nou nooit een neiging om zo'n friet te pakken? Ik ja, wil nee, Dank je wel. De quarter pounder. Helemaal goed. Het helemaal, helemaal goed. Maken. Volgens mij dit broodje met sesam, toch? Op dezelfde manier erin als de, de andere, andersom. Ja. ja, dit is dus als je me verkeerd in doet. Kees denkt, monniken, we zijn een fastfoodketen. Niet een slowfood ja. restaurant. Zo. Dan twee schijfjes afgeruurd van elkaar af. Zodat de gast bij elke hap die ze nemen... Uh, ja, De smaakbelevingen hebben, he. de kruis links, uh, erop. Er ja. is het groot vleesje op, Ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig wat jij ervan gemaakt hebt. Ja. Yeah. Eentje? Cheese. Cheese. <akelacht> wat is er op hoor? Rakel, Dit is ja. een officieel McDrive oortje. Ja, Hallo? Klaar voor? Nee. Ja. ja, laten we het doen. Ja, dit is een opnamepunt. Ik denk dat ze nog nooit zo'n blij iemand aan de telefoon hebben. Mag ik je bestelling? Als het maar uh, vriendelijk en gemeent, is uiteraard. En dan komt tegen naar rechts. Ja. Uh, Goedemorgen, welkom bij McDonald's. Mag ik je bestelling? Een ijzerkoffie. Huh? Ik wist niet dat ze hebben het lekker. Oké, okay, dat is 2,95 euro 95 mag je doorrijden naar het volgende raam. Nee? Hé, hey, en wat is nou het allerraarste voertuig waar iemand ooit mee door een is gekomen? Dat was uh, een gast met paard en wagen. <lacht> ja. En die krijgt het paard zelf dus natuurlijk altijd. Ik weet even niet welke bom dan bij haar wordt. En dat zijn deze. dat zijn deze. En die voor die mevrouw. Juist, yes, geef wel het bonnetje erbij, dus oh, Ja. Yeah. Doe het raampje open. Doei, doei! Ik krijg er honger van. <lacht> wat vind je nou het allerleukste aan bij de McDonald's werken? Behalve dat je elke dag hamburgers mag eten. Nou, dat dat werkelijk geen dag. Hetzelfde is. Ja. Jij hebt eigenlijk nog heel veel plezier in je werk. Dat is echt ja, leuk nee, om te klopt. zien. Ik uh, ga fluiten met mijn werk. Ja. Ja. We hebben nu een... Uh, een, met een, een met koffie. Een met koffie bestelling. En naast het gewoon uh, een koffie uh, zetten krijg je ook gewoon een barista cursus. En dus om hier te werken moet jij die barista cursus doen? Nou, je moet er ook wel van aanpak houden dat we goed kunnen samenwerken. Maar jij let ook heel erg natuurlijk op de hygiëne. Ja, het belangrijkste is, is gastvrijheid. Ja, je ziet dan wel ja, dat je er echt heel de hele dag mee bezig bent. Ja, Ja, <laughs> die vlakje. Nou Lonneke, je hebt nou uh, gezien hoe het moet. Ja. Het is nu jouw Een quarter menu met cola, frietsaus en de McFlurry. Let's go. Let's go. En waar moet ik hem heen gooien? Ja? 1, ja. 2. En mag je even vijf keer de waterval doen, zo noemen wij dat. Yes. Habatee. De Flurry. Jij moet stop zeggen, ik weet het niet. Nee. <tie> ik Oké, okay, ik heb uh, een minuutje klaar. Uh, hmm. Wij doen ook table service. Echt? Ja, dus je mag straks de bestelling naar uh, de tafel brengen. Straks op ik de menu doen. Hallo, goedemiddag. Hadden jullie een uh, nu besteld met cola en een McFlurry? Ja? Kijk eens, alsjeblieft. Superman. Smakelijk eten. Ja, ja. Ja. Ik heb het voor de eerste keer zelf gemaakt, dus ik ben er nee, wel een, een beetje trots op. Oké, smakelijk.